We verkopen nu online in meer dan 50 landen. En waarbij de grootste markten zijn de UK, US en Australië. Focus. Als je dan je doel hebt en je visie, wijkt daar niet van af. Het is gewoon Manchester United geweigerd. Ja, <laughs> <laughs> wel cool. Toen was de omzet ineens gedeeld door twee. In de maand voor kerst. We hadden veel meer dat gevoelig ingelegd, terwijl ja. mensen gewoon duidelijkheid willen. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe. Google Analytics check. we zijn bezig met cruises. En uh, treinreizen komen eraan. Nee, we gaan voorlopig niet mee stoppen. Ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Ik ga de webshop beginnen.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 Ja, bij veel familiebedrijven zie je dat ze te laat overgaan naar de volgende generatie. En dat was wat mijn vader absoluut niet wilde. Natuurlijk, je hebt ook wel angst als je zo jong begint. Maar ja, ja. ik wilde zo graag dat ik daar overheen gestapt ben. De hele speciale containers, ja, voor de landmacht, luchtmacht, alles wat je maar kan bedenken gaat in een container. Ja, Zo'n container kost 120.000 euro per stuk. Alles wat ze in China niet kunnen, dat kunnen wij wel. Ja, omdat er niet zoveel vrouwen zijn met een containerfabriek, <lacht> ha, valt dat altijd wel op. Van Bagger... Maken wij waterpasserende bestrating? Ik ben niet geboren met een passie voor bagger. Ik heb ook uh, nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Ik miste naast mijn studie gewoon actief aan de slag gaan met problemen die ik voor me zag, namelijk de klimaatverandering. Hoezo is afval afval? Hoezo kunnen we er niet iets moois van maken? We zijn zeker een bedrijf. We zijn 2,5 ja. jaar verder, we zijn een bedrijf. Ik weet nog de eerste dag toen ik uh, mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had ja. en ik over die drempel liep. Toen dacht ik.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 Wij zijn het eerste booking en management kantoor voor drag queens in de Benelux. Van de hele grote bedrijfsevenementen met 600 mensen tot uh, privéfeestjes, dat ging heel snel. Ze willen natuurlijk het allerliefst gewoon weer terug op het podium. Dus ik begon heel erg op te kijken tegen mensen, de queens vooral ook, die wel helemaal zichzelf durfden te zijn. Het is heel makkelijk om in de pas mee te lopen en op een gegeven moment was ik er zo godvergeten klaar mee. Ik heb mijn leven lang al aan geërgerd, Ronnie, dat er mensen zijn met een grote mond. En stel dat je alle drie hebt in de ogen van een ander, ja, dan ben je onweerstaanbaar. Als ik iemand moet overtuigen, of ik moet samenwerken met iemand, of ik heb een klant en ik vind het een eikel. Ik heb een hele mooie les geleerd van Erika Tersta daarover. Dus uh -huh. die wil ik graag uh, delen. On ontspanning is alles. Hè? Je moet, je moet ontspannen zijn. Ja. Ja, nee, gelukkig dan. hoef je niet te ontspannen. Nee, maar, maar ik ben... Je hoeft niet te ontspannen. Oh, nee. Do nee. nee, nee dat dat is, dat door ontspannen <laughs> over te komen. Exact. Oh, hoe en hoe daar doe je daar dat zit een grote geheim. Oh.